Say, can you say ga de bom planten? Uh, ga een planten. <laughs> Hallo jongens, meisjes leuks kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Gary Gaming. Hallo jongens meisjes, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Gaming! En uh, ja, we gaan zo meteen beginnen met de gameplay. Maar eerst heel even snel in mijn inventaris kijken. Want je ziet het, ik heb tien dezelfde wapens. Waarvoor? Nou, omdat ik gewoon lekker een treden wil doen. En uh, deze wapens waren 9 cent bij elkaar uh, opgeteld waren het 90%. Cent. En uh, ja. Of ik krijg een oude Aristocrat. Of een AWP Phobos of een P90 ShopHar. R8 hiervoor voor een Reboot of een Salt of Line Light. De mensen die ik wil is een Salt of of de R8. De, degene die ik vraag, zoals de AUG. De AUG gebruik ik later heel vaak en daarna de P90 en daarna de ALP. awp zo Voor de mensen die daar niet tegen kunnen Maar Door al die noobs zeg ik het de hele tijd ALP. Hier met een contract. Uh, gebruiken. En dan zie je wat we precies genoeg hebben. En ik hoop dat we iets goeds krijgen. Ik hoop dat we een van die dingen krijgen die ik wil. En wij krijgen contract verzinnen. De hele tijd zal te invoeren. We krijgen een Salt of Limelight. En dat is de mensen die ik wou. Ik heb spijt ik heb Sirius spijt. Ik wou heel graag die oude, of P90. Please laat die veel waard zijn, anders ben ik echt echt teleurgesteld. Is de factory nieuw? In de praktijk getest. Wat is dat, alsjeblieft? Oh, 41 cent, dat betekent dat ik snel weer een nieuwe trade op kan doen. We gaan nu beginnen met de video veel plezier. Ja ik hoor hem. Hij loopt that. Don't block oh, me, you fucking stupid cheat. Oh. <laughs> hey. No, no, you don't. No, no. It might you Flash. Ik hem ook gewoon gelijk hè, hacker. Even Wow, zag je hem echt niet? Are you blind, Guido? Yeah. Purple, or blue, why did, why did you jump in front, in front of, of me? me? What? You, One. Jumped, One. you One. jumped in front of me and then we got off. What's the Ha! Nope. Hello. No, I am pro. He's not playing. playing. I'm I'm I'm No. Wait gonna put it where Oh, big kill me? I take it, Shan. One for ten HP far. nice. Bij onze kant ik dank, hey dat al... I... Manfagrili! Kies! God! Kies, nice! Met! Nice. Oh. God! Nice. What the fuck timing? Yeah, best timing ever! Wat doe I am here behind you. No, wait, wait, wait. I want to try it out. Bomb down A, bomb down A. Shut up. Meet. Yeah, meet Sure, meet Okay. okay. We'll jump <laughs> Where are the boxes? The boxes? Green is noob What the fuck the idea It doesn't matter where you go You lose any way Gido even a teammate Ja, yeah, <laughs> hij gaat fucking voor me lopen. Ja, hij gaat door z'n eigen mond hey. En middelen Can you say kaas? Ka Ka Can you say ka ik ben een meeuw? Ka ik ben een <laughs> Can you say Can you say ga de bom planten? Uh, ga een bom planten <laughs> Can you say ik heb een AK? Na, Nah, gewoon een Aka? Okay. Zee ik ga naar school met de fiets. Zee really? <laughs> ik, ik ga naar school met de fiets. Ik ga Naar school? Met de fiets. Met de fiets. Yeah! <laughs>